Hoi, ik ben Dick en ben ondertussen vier jaar adviseur bij Voice. Wij helpen bedrijven optimaal bereikbaar te zijn voor hun klanten. We proberen zo goed mogelijk advies te geven en echt samen met de ondernemer de beste oplossing ja, te vinden. Na een leuk gesprek stellen we een offerte op. We beantwoorden vragen via telefoon, chat en mail en zorgen ervoor dat onze gloednieuwe klanten fris van start kunnen met hun nieuwe ingestelde telefonie. We vinden het leuk om dat echt op een persoonlijke manier te doen. Om 12 uur komen we allemaal bij elkaar en vertelt iedereen wat hen bezighoudt in onze stand -up. Het is altijd een gezellige bron onder de collega's. Geen dag is hetzelfde. We hebben allerlei soorten klanten, groot en klein, bekend minder bekend. En juist die afwisseling maakt het heel leuk. Wat het werk als adviseur heel leuk maakt, is dat je de eerste, het eerste contact bent voor nieuwe klanten. En dus ze bellen naar ons toe, je leert ze een beetje kennen, je vraagt wat zij doen, je vertelt ze wat wij hier kunnen. En um, gaat vervolgens een plan met ze maken. En in heel veel gevallen zorgt dat ervoor dat die mensen vervolgens klant worden. Waarom ik dit vertel? Oh ja, omdat we jaren achtereen heel hard groeien. En daarom hebben we altijd al nieuwe mensen nodig bij Voice. Lijkt dat jou wat om ons team te komen versterken?